Ja, bij mij nog steeds aan tafel uh, Ankie van Brugge en Leo Visser. Um, ja, toen jullie hoorden over corona, wat dachten jullie toen? Uh, Leo, kan je me daar wat over vertellen? Nou, ik hoorde eerst over corona van mijn broer, die woont in China. Ja. En het was al half januari. En toen begreep ik dat het een heel groot ding daar werd. En toen uh, was ik toch wel bezorgd. Ik denk dat gaat niet goed als dat in China is. En dan ja. komt dat mogelijk de wereld over. En uh, toen dat in Italië kwam, wisten we het ook dat, het, uh, dat we er niet van gevrijwaard zouden worden. Dus toen hebben we al maatregelen genomen om te kijken van als dat ons overkomt, wat betekent dat dan? Precies, oké, okay, dus je maakt al een beetje je verbinding. Ja, we bezig klaar. met plannen maken. Ja, Ankie, was dat voor jou? Nou, iets later. Uh, we hoorden er wel van, maar het, het was nog ver weg en ja. uh, we dachten dat, dat ja, het zal wel meevallen. Ja. Uh, in februari was ik zelf op Wintersport. Uh, toen oh. kwam het al wel wat dichterbij, maar was het nog niet in Italië je zo vindt, groot. Je was niet nee. in Italië op Wintersport? Nee, zeker niet. Okay. Nee. Maar ik ben wel in het ziekenhuis terechtgekomen in Oostenrijk, want ik heb een, een ongeluk gehad. En, um, oh, ja, ja. en nou ja, goed. Dat is... Allemaal niet zo heel belangrijk. Maar toen kwam ik terug in Nederland en toen wou de arts mij geen hand geven. En uh, zei ja, ze vanwege de griep. En ja. toen dacht ik, dit is niet de griep. Dit, uh, en, en daarna is het echt heel snel gegaan. En toen drong het ook in alle hevigheid door ja. van, dit gaat echt groot worden. En dit is, dit is heel erg bijzonder wat er gebeurt. Heel, ja, heel surrealistisch haast. Hè? Ja, want wat veranderde er voor jullie, uh, Leo? Nou ja, in het begin is het natuurlijk heel veel onbekendheid, maar je ja. wist wel dat ou, men, mensen er heel ziek van konden worden en dat ook oudere mensen daar heel veel ziek van, kon, heel ziek van konden worden. En omdat wij met heel veel vrijwilligers werken die in, uh, in, in de winkels, ja. waren we daar heel erg bezorgd over. Dus hoe, hoe gaan we daarmee om? Wat betekent dat dan? En hoe, hoe moeten we dat doen? Ja. Uh, nou, maar ook in de landen, wat betekent het voor de landen? Hoe, wat betekent het voor onze reizen? En, nou ja, dus heel, heel veel vragen en heel ja. weinig antwoorden op dat moment. Ja, heel, heel veel onzekerheid heel eigenlijk. Onzekerheid. Ja. ja, want eerst leek het erop dat het virus alleen hè, in, in nee. Azië en Europa ja. rondging, maar dat, dat was toch niet echt het geval. Uh. Nou, en we dachten dat het heel kort zou zijn. Ik denk ja. misschien een paar weken ja. en dan, dan, dan, ja. dan gaan de kerken weer open en de, ja. dan, kun je, dan hoef je niet meer thuis te precies. werken. en Dan ga je elkaar weer uh, hand geven en, en dat, dat, dat, dat was niet zo. Het, nee. het, het duurde steeds langer ja. dan wij gedacht hadden. En, nee ja, Precies, ja. ik dacht ook van oh, uh, nou, na twee weken dan, uh, dan pakken we precies. het allemaal weer op. Ja. Maar, uh, Mooi niet. Een jaar later zitten we er nog steeds. Helaas. Maar waar werden DoorCas en Red een Kind eigenlijk het hardst in getroffen? Wat kwamen jullie tegen? Wij werden natuurlijk allereerst getroffen in onze inkomsten. Dus er waren twee effecten. Eén in de landen waar we een heleboel dingen niet meer konden doen... omdat de boel op slot ging. Dus dat was één effect. En het andere effect was dat we onze inkomsten achteruit liepen omdat de winkels dicht gingen. En ja. dat had een, een dramatisch effect. Dus we moesten wel uh, heel snel schakelen om dat zowel de programma's weer op gang te krijgen. Ja, want hoe doe je de... dat dan? Hè? Ik bedoel, dan moet je meteen ook weer ingrijpen ja. in de situatie. Ja, Dus we hebben uh, eigenlijk ineens een nieuw plan gemaakt. Okay. Een nieuwe begroting gemaakt. Um, en uh, ja, wel heel veel gebruik gemaakt van technische hulpmiddelen. Dat was ja? dan ook alweer, uh, ja, elk heeft zijn voordeel wordt wel eens gezegd. En, ja. en, en heel veel gebruik gemaakt van, van zeg maar online, ook mm. in landen waar dat tot nu toe helemaal niet gebruikelijk was. Waardoor zeggen, je ja. toch bepaalde verbindingen weer kon leggen met, met mensen die je wilde helpen en uh, waardoor je ook weer... Um, uh, ja, de programma's toch weer aan de gang kreeg. Ja. Dus het was wel heel hard lopen en heel hard schakelen, in die, uh, vooral in die ja. eerste weken, eerste maanden. Ik kan me voorstellen dat dat pittig is. Ja. En uh, hoe was dat dan voor Red en Kind? Uh, merkte je daar uh, gevolgen? Ja, ja, Nou, we hebben dan twee winkels, die vrij zijn. Dus dat was, voor, dat, dat was een, een, niet een heel groot ding voor ons op dat moment. Maar uh, wij moesten ons programma's uh, heel snel omvormen. Uh, Red en Kind werkt heel veel uh, groepsgewijs met zelfopgroepen. en uh, ja, Ook sponsorkinderen die op scholen bijvoorbeeld hun correspondentie zijn. En dat kon allemaal niet meer. Dus, en, en de nood was ook heel anders. Ja. Uh, eerder dan, dan werk je met groepen samen en die... Uh, nou, die gaan al dingen doen, maar nu, ja. uh, nu leden mensen honger. Uh, want ook in Afrika waren de maatregelen ook meteen heel snel van kracht. Ja, precies. Want vanuit Afrika en Indië hoorden we niet zoveel over corona, nee. maar wel over de maatregelen. En ja, wij gingen uh, hamsteren en voorraden aanleggen. En dat hadden snel. En mensen bleven thuis, hadden geen werk, geen inkomsten, geen eten. Ja, en maar ja. uh, heeft jou daarin ook iets geraakt, uh, die situatie? Of was, was er ja. iets anders waarvan je dacht, nou, dit. Ja. Nou, vooral de bezorgdheid. Dat wij dachten, als het daar losbarst, dan ja. is het echt een verschrikkelijke ramp. Echt nog erger dan, dan hier. Het, het, het, het besef ook de, dat je in Nederland nog wel heel veel uh, kon doen om, uh, nou, om, om de gevolgen te verzachten. En, mm -hmm. Dus wij waren echt heel erg bezorgd en we dachten, dit, dit gaat echt helemaal mis. En de, dat gevoel staat mij nog heel erg bij. Voel je ook machteloos dan misschien wel? Hè? Het is een beetje boven je... Het, het, het was zo groot, Onmacht, ja. ja en het, het, ik had ook heel sterk gevoel, God doet iets met de wereld, ook om iets, om iets te leren. Maar ja. Ja, degene die daar weer het hardste door getroffen, dat zijn weer de allerarmsten dat zijn de kinderen. Dat, dat zijn ja. de allerzwakste die al, die al zoveel hebben. nou wat, wat, ja, wat Edwin daar ook net zei, dat, het komt een, die dat klap komt er nog bovenop. eens bovenop. Ja, ja. precies. Leo, ja. hoe, hoe verhaal ja, jij dat? dat? Dat zagen wij ook. En, uh, wij zagen het eerst aan de, aan de ouderen. Okay. Uh, we werken in drie delen van de wereld, zeg maar, Midden-Oosten, Oost-Europa en uh, Afrika. En we zagen het allereerste in Oost-Europa dat heel veel ouderen overleden heel snel. Dus we hebben daar het Adopt-the-Granny-programma en ja. heel veel mensen overleden. En daar dat, dat, dat kwam het wel dichtbij. En op een gegeven moment ook mensen die je kent. Hè? Dus in het Midden-Oosten ja. bijvoorbeeld, uh, was daar net geweest, net voor de corona. En had ik een, uh, in Aleppo, waar natuurlijk die burgeroorlog in Syrië heel erg ja. uh, heftig is geweest. Uh, daar kwam ik, uh, hebben we een heel jong team, die daar echt heel veel goede dingen doet. Mensen probeert te, te helpen en weer aan de gang probeert te krijgen. Ja. En er was één oudere meneer, Jozef, Jozef ja. Eldiek. Ja. En die, ja, dat was een hele wijze man. Die, die ook als een soort mentor en als een soort vader voor dat, oude, voor dat jongere team werkte. En er al ja. 30, 40 mensen aan de gang daar, die, die uh, voor Dorka's. en Allemaal ja. jonge mensen, ja. die echt net de trauma's van die burgeroorlog hadden overleefd. En die man die wordt ziek en binnen een paar dagen is hij dood. Nou, dat kwam al even binnen. Ja, dat, is dat, ook dat, hij dat was ook een soort houvast ja, natuurlijk. Van dat raakt ons ja, allemaal. Ja, en Iedereen ja. die hem kende, dat denkt, oh, wat, wat is, gebeurt hier? En dan wordt het heel ja. persoonlijk. Dat wordt heel persoonlijk, ja. Mm het -hmm. ja, ja. Ja, lijkt mij uh, iets wat dan ver weg is, wordt dan opeens heel dichtbij. En, heel dichtbij. En, uh, ja, ja. En hoe zag je dan dat die mensen daaromheen reageerden? Uh, ja, we dat waren dan... geschokt. We waren echt ontreddend. Ja, hè? Ja, ik, ik, ik, ik weet dat ik, uh, uh, ik weet nog hoe de landdirecteur uh, die daar zit, die belde me en dat het gebeurd was. En ze huilde en ze, ze, ja, ze wist even niet waar ze het zoeken moest. Nee. En waar haal je het dan vandaan? Ja. Dat is uh, in, zo, in deze situatie. Ja. Lijkt mij ook heel ja. moeilijk. Um, uiteindelijk hebben jullie de krachten gebundeld. Waarom? Nou, de, de aanleiding was eigenlijk. Er was natuurlijk al anderhalf jaar uh, corona. Mm -hmm. Dus dat, uh, dat was niets nieuws. Maar wat er gebeurde op een gegeven moment, er was echt een bepaalde omslag in in een land als India. Ja. Um, daar schoot het opeens omhoog. En, en wat, wat vooral indruk maakte. Onze collega's, we hebben een landenkantoor in India. die belden ook. en die belden gewoon onverhuilend op. Ja, dat, van wat, hoe was die situatie daar? Ja, het, het was verschrikkelijk. Het, de een, het virus greep om zich heen. Iedereen kende ja. mensen in de families. die uh, corona en ook heel ernstig. Ook jongere mensen. en uh, waarvoor dan geen bed was. Dat, uh, dat mensen aan het rondbellen of op Twitter van wie weet er een ziekenhuisbed met een beademingsapparaat, want anders oh. gaat iemand dood. En, en dat, dat. De, de paniek sloeg gewoon toe. En waar eerder, wat kijk, onze collega's zijn heel wat gewenst. Die, die hebben al bij heel wat noodhulp situaties gewoon, die komen ze in actie en dan gaan ze helpen. Maar ja, ja onze, de landendirecteur die die huilde en die zegt van pre voor India, want uh, ja. wij, wij weten het ook niet meer. Maar en Is het dan in India erger dan in, in andere landen, Leo? Hoe kijk, kijk, of ja, ja, ja het gaat, uh, dat virus golf de wereld over. Dus de, ja. nu was, werd India getroffen en uh, op andere momenten werden andere landen getroffen. Mm -hmm. En na India komen er ook in andere landen. Dus je ziet dat dat echt als een golf de wereld overtrekt en je weet niet precies wanneer het waar toeslaat. Ja. Uh, maar we hebben wel gezien, uh, India is natuurlijk een uh, groot land met heel veel uh, ja. hele ernstige gevolgen. Mm -hmm. en we hebben het ook gezien op, op kleinere schaal in Ethiopië. Ethiopië is natuurlijk wat kleiner land maar nog steeds meer dan 100 miljoen mm -hmm. mensen. En, zeggen, en uh, ja. wat, uh, wat uh, Anki vertelde over uh, het team in India wat, haar, uh, wat zij aan de telefoon kreeg, dat hebben we ook meegemaakt in Ethiopië. Dat het, het grootste deel van het team ziek was en dat de landendirecteur echt ja, ontredderd was van hoe moet ik nou verder. Ja. Ik, ik, ik, mijn team is weg en ik, ik moet ja. hier nog zoveel ja. dingen doen. Ja, En, en ja, je, je en hele team is, is uitgevallen. En dat ja. komt wel echt binnen hoor. Dat komt binnen bij collega's, dat komt binnen bij, uh, bij andere landendirecteuren. Denk ik, oh, zo heftig kan het dus zijn. Nou, en dan precies. zie je om je heen allerlei dingen gebeuren en dan, ja. dan zie je dat in je eigen team het ook gebeurt. Nou ja. en dan dan, dan, dan dan om dan gewoon tegenwoordigheid van geest te houden en toch aan de gang te gaan, ja, ik vind dat ik heb daar groot respect voor. Ja, maar en maar hoe helpen jullie dan op dat moment daar? Hè? Uh, zelfs als dan misschien ja. wel de helft van je team ja. er niet meer eh, ja. wegvalt en dat op zich ja, hoe, hoe je je dat de anderen dan? gewoon harder gaan werken en dat ze gewoon de boel weer oppakken en toch aan de gang gaan met met lokale partners ja. of uh, met wie dan ook die, die dan in positie is om dingen ja. te doen. Het okay. gebeurt gewoon. Dus me ja. mensen zijn super gemotiveerd om toch aan de gang te blijven. Maar tegelijkertijd merk je dat de emoties hoog heel Precies. hoog zijn. Precies. Ja. En dat was ook wel bijzonder. Ik weet niet, wat de eerste campagne bijeenkomst voor het Christelijk Noodhulpklussen. Zit Dorcas in een red een kind. En ook uh, Zoa wordt en daad en tieren, vindt een tier. En Eeuw met de daad. Ja. Dat we ook bij elkaar zijn. Eerst een paar van dit soort verhalen uitwisselden. En toen opgegeven zei van laten we hier eerst maar eens voor gaan bidden. En dat, ja. dat, dat, dat heb ik nog niet eerder meegemaakt. Dat we daar zo door geraakt waren. Ja. En dat zijn maar... Nu uh, weten we het eigenlijk niet zo goed meer. En nou, daarna dan herpak je je en dan weet je natuurlijk best wel wat je moet doen. En uh, ja. dan, ga je, dan ga je kijken van waar hebben we mensen zitten, waar hebben we teams zitten... waar kunnen we inkopen doen, waar is de nood het hoogst? Uh, waar hebben we goede contacten met, met de gezondheidszorg en met de overheid? Ja. En dus dan gaat het gewoon weer lopen, maar dat moment weet ik nog heel goed. En uh... ja, dan kom je even echt bij elkaar en ja. dan ja. kom je tot een soort bezinning... En, en dan ja. bid je echt ja. voor... En, en je ja, merkte dat iedereen, mensen daar nee, heel nee. veel ja. behoefte aan hadden. Hè? Ja. Ik bedoel, we hebben op een gegeven moment uh, elke week, elke woensdagmorgen, hadden we alle landen ja. op het scherm. Oh, en, en, ja. en gewoon om ervaringen uit te wisselen. Kijk. En, en nou ja, dat is dan weer gelukkig dat we dat konden doen met de techniek. Zeker. Maar uh, ja. elke woensdag ook ervaringen uitwisselen, met elkaar bidden. Van ja, hoe dan, kom, dan, hoe ja, komen ja. we hieruit? Ja. Hoe gaat dit nou? Ja. Hoe gaat dit verder? En echt ja, dat je echt met je handen je haar veradwerkelijk. Hoe, ja. hoe, hoe moet dit? En uh, ja, dat is eigenlijk nog steeds niet over. Hè? In de zin van, uh, als weer zo'n zo golf een land treft, ja. Nou, ja, dan, dan... Ja, want hoe, ja. hoe zien jullie daarin de toekomst? Hè? Is, er, is er nog hoop? Is er hoop? Ja, er is wel, altijd hoop. Altijd hoop. Uh, als, uh, een christen heeft altijd hoop. Dat, is, uh, ja. dat kan niet anders. En tegelijkertijd moet je de, de, de, de, de zwaarte van het probleem als het zo'n land treft niet onderschatten. Uh, dus ja, er is altijd hoop. En er is ook altijd, uh, of er is ook een probleem ja. en dat probleem moet je niet bagatelliseren. Nee. En uh, um, ja, ik, je ziet dat het, uh, dan komt het op en dan gaat het weer naar beneden en dan komt het in een ander land weer op. Maar dan ja. heb je wel weer even ademruimte Precies. en je, je merkt dat mensen dat ontzettend nodig hebben, die ademruimte. Ja. En in de samenleving, maar ook in je team. Ja. Ankie, uh, heb jij daar nog iets aan toe te voegen? Ja, je Ja, nou ja, Vanuit ja, ja. Weet je, dan leer je ook echt wel van elkaar. Hè. Dan, er zijn landen die zeggen, ja, morgen gaat het altijd beter. Zo'n zo uitdrukking van, het komt wel weer goed. <laughs> en, <laughs> kun je ja. dan ook weer. Maar ik denk dat je dat wel vast moet houden. Ja, is, precies. Het doen, ja. Ja. Ja. Nou, en, en ook dat uiteindelijk heeft God de wereld in zijn hand. En, precies. Uh, en en da daarbinnen hebben wij dan een heleboel taken om te doen. En dat moet je zo goed mogelijk doen. Maar dan, ja. Ja, soms kun je ook niet als, nou ja, God zeg het maar. Ja. En, uh, Geef je ja. over. Surrender ja. En, ja. En... ja, je wordt wel ja. erg afhankelijk. ja, ja. dus Dat merk je ook. Ja. De, de, de, de, dat leer je dan ja. ook wel weer in ja. zo'n crisis. Dat weet je altijd al. En dan, uh, het, het is wel vaak door me heen gegaan. Van, nou, God heeft de wereld in zijn hand. En, uh, ja. en ook daar toch wel weer in, in vertrouwen. Ja, uiteindelijk komt het goed. Ja, maar en, de realiteit niet... Uh... Nee, uh, niet ontwijken, ik bedoel nee. wel gewoon in ogen aankijken. Maar en en ja. doen wat je moet doen en, en dat zo goed ja. mogelijk doen. Ja. Ja. Nou, Ik wil jullie uh, ontzettend bedanken voor dit uh, voor mij mooie gesprek. Ik hoop uh, voor de kijkers thuis ook, ik denk het vast wel. Uh, ja, ben je nou geraakt door het verhaal van, uh, van Leo en Anki? Uh, dan kan je op de website meer te weten komen over de campagne in India... Doorkast.nl slash corona.